Hallo en welkom bij Train Stuff. Vandaag heb ik deze NS6400 van Lilliput. Ik heb al een keer eerder zo eentje gehad. Die heb ik toen gedigitaliseerd en LED ingezet. Deze is al digitaal voorbereid. En het probleem is dat als de motor draait dat alleen dit draaistel loopt, deze niet. Ik ben al zover gegaan dat ik nu... De printplaat los heb gemaakt, zodat ik beter kan zien wat er aan de hand is. Om dit probleem op te lossen, moet ik het draaistel loshalen. Ik heb er wat mee zitten oefenen. Ik weet inmiddels hoe het moet. Hier en hier. Eens kijken. En hier en hier zitten pinnetjes. Als je die er voorzichtig uitdrukt, komt er dit stukje plastic uit. Eens kijken. Het zijn van die clipjes, en die kun je in principe ook weer ontklippen. Dat is één en dat is twee. En als je dat gedaan hebt, oh. en je doet dat voorzichtiger dan ik dat heb gedaan, dan komt er mooi een stukje plastic uit en dat betekent dat het onderstel niet meer vast zit uh, de, de, de, de, de wielen, zitten niet meer vast aan dit onderstel. Dan kun je aan deze kant, als ik het me niet vergis, dit naar voren schuiven. Ja, zo. Dan nou komt hier de nenschacht uit. Dan kun je zo het wiel onderstel eruit halen. Nou, hier is dus het probleem dat. Hier een minuscuul scheurtje in zit, waardoor het hij niet meer goed klemt om de as. Wat ik ga doen is een beetje lijm erop en hem er opnieuw opduwen. Dan uh, denk ik dat hij lang genoeg of goed genoeg uh, vast zit. Ik pak gewoon uh, plastic lijm voor hard plastic. Nu de schacht. Deze zit er opnieuw op. Nou, die zal nog eventjes uh, tijdje moeten drogen. Zo. In principe. Als ik hier een schroevendraaier in zet en ik begin te draaien. Dan zouden deze wielen moeten draaien. En dat doen ze ook. Dat betekent dat er met dit hele... Uh, uh, motor, of met deze de hele wielenstijl niks mis is. Mocht je hier nu iets aan willen doen, je kunt deze zo afhalen. Zo. En aan deze kant kun je hem openklippen. En als je dat doet, komen de wielen en uh, uh, uh, de assen en alles komt daar onder tevoorschijn. Ik heb dat al een keer gedaan aan deze kant. Omdat ik dacht dat met het alt omwisselen. Deze het niet deed. Nu moet ik alleen even kijken of ik dit nog gerepareerd krijg. Dat doe ik ook weer met wat lijm denk ik. Waarschijnlijk lijm ik dit. Ja het is niet ideaal maar gewoon helemaal vast. Maar dat was wat ik wilde zeggen. Ben heel voorzichtig met deze stukjes plastic. Want voor je het weet breken ze af. En dan is het lastiger om hem meer in elkaar te zetten. zie dadelijk... Uh, goed en wel opgedroogd is dan uh, oh. Zo, als hij daar goed en wel opgedroogd is zet ik hem in elkaar en uh, dan kan ik hopelijk het eindresultaat laten zien en hij loopt nu op beide assen naar die kant op en ik heb uh, mijn uh, oude V60 erbij gepakt. Om te kijken uh, of dat die de goede kant op loopt. En of die loopt naar rechts. Dus ik heb hem niet verkeerd om aangesloten. En... Deze kan dus makkelijk gedigitaliseerd worden. Er zit hier een plug voor in. Het is een kwestie van uh, uh, plug, uh, de, de, de, de huidige connector eruit halen. En... Uh, de uh, decoder erin en klaar. Ik uh, moet nog even kijken waar ik mijn twee schroeven heb gelaten. Die hier nog in de printplaat moeten. Uh, als die erin uh, zitten. En ik vermoed dat die hier nog wel eens in de doos kunnen liggen. Dan is het uh, kwestie van kap erop. En dan is het klaar. En dan is deze heel mooi gerepareerd. Dat is uh, was het een redelijk makkelijke reparatie. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer als ik wel stem heb.